Welkom trekkerbroeders bij weer een nieuwe video. En vandaag wil ik een verhaaltje vertellen over waarom suiker zo verslavend is. En waarom die voor sommige mensen zo verslavend kan zijn. Um, ik ga dit verhaal vertellen aan de hand van twee à drie voorbeelden. Ik begin met alcohol, cocaïne en als laatste suiker. Dus het is een klein beetje een omweg, maar probeer dit verhaal even te volgen. Want uh, ik moet de eerste twee verhalen moet ik even vertellen om mijn punt uh, te versterken, zodat je snapt. Hoe en wat en waarom dit komt en waarom dit gebeurt en waarom suiker zo verslavend is. Als wij naar het dierenrijk kijken, dus inclusief de mens. Wij zijn natuurlijk gewoon dieren. Um, back in the days. En als wij naar het algemene dierenrijk kijken. Dan zie je dat er best wat dieren, uh, zo even uit mijn hoofd. Ik heb even Vonk contact. Dat er best wel rupsen, uh, vogels, apen, etc. zijn die vruchten... Uh, druiven, uh, bessen, etc. consumeren om het alcohol eruit te halen. Die dieren die pellen, schillen, stampen, uh, sommige dieren die wachten tot een bes uh, een tijdje de hangt, vervolgens gaat fermenteren zodat het omgezet wordt in alcohol uh, en dan pas gaan ze, ze consumeren. Als wij kijken naar die dieren, die eten die bessen bijvoorbeeld en na verloop van tijd, hij is aan het eten, eten, eten en worden ze lichtjes aangeschoten. Uh, moedertje natuur heeft dit zo verzonnen. Dieren worden aangeschoten, maar op een gegeven moment raken ze vol. En niet alleen vol van de alcohol, maar vol van de vezels, van de eiwitten, van de koolhydraten, net welk product ze eten, net wat erin zit. Daar raken ze gewoon vol van. Dus die dieren raken wel lichtjes aangeschoten, maar 9 van de 10 keer niet helemaal straalbezopen. Ik weet toevallig dat er een, dier, een apensoort is die wel echt straalbezopen wordt, maar dat is echt een uitzondering. Een normaal gemiddeld dier wordt er niet helemaal dronken van. Wij als mens we zouden ook natuurlijk die bessen kunnen gaan eten. Maar in die beste zit misschien 5% alcohol. Dus als wij 100, 200, 300 bessen naar binnen proppen. Dan zegt onze maag eerder van. Yo, stop. We zitten helemaal vol. Uh, we gaan niet verder eten. We hebben er gewoon geen zin meer in. Dat heeft geen nut. Dus je raakt wel lichtjes aangeschoten. Maar je lichaam kan dit gewoon nog verwerken. Tenzij we je natuur een beetje gaan omzeilen natuurlijk. Als wij uh, bessen plukken. Uh, en we gaan die fermenteren en we gaan die verwerken en we maken er bijvoorbeeld wijn van dan kunnen we het natuurlijk aanzienlijk sterker maken. Dan kunnen we ongeveer 15% alcohol uit de fles wijn halen. Als wij dan die fles wijn opdrinken dan gaan we eigenlijk tegen de natuur in en gaan wij worden wij hier wel dronken of aangeschoten van. We kunnen het nog extremer maken door, uh, ik weet niet precies hoe whisky wordt gemaakt, maar het te fermenteren en in ieder geval whisky ervan te maken. Dan hebben we dus Eigenlijk honderden duizenden kleine bessen hebben wij in één flesje gestopt. Het puurste extract eruit gehaald. En dan gaan we dat consumeren. Ons lichaam is er niet meer in staat om te zeggen... Raymond, je zit vol, we hoeven niet meer. Nee, we raken aangeschoten, we raken zelfs sterk dronken. Als ik een liter whisky opdrink, wil je niet weten hoe ik erbij sta. In ieder geval niet meer zo. Iedereen kent dit. Als wij naar cocaïne kijken... Uh, er zijn landen, ik ben toevallig in Cuba op vakantie geweest en ik weet dat het daar legaal is om op coca bladeren te kouwen. Die coca bladeren waar cocaïne van wordt gemaakt, kan je op kouwen. Uh, ik heb het niet gedaan, maar volgens internet zou je er een beter uithoudingsvermogen van moeten krijgen. Tijdelijk. Als wij dat product weer helemaal gaan verwerken, we gaan Moedertje Natuur weer omzeilen. En we gaan dat, uh, ja ik heb niet altijd van Narcos gekeken, je moet het stampen, branden, weet ik veel hoe ze het maken. Dan krijgen we de allerpuurste vorm van het Coca-blad, namelijk cocaïne. Het is dan heel makkelijk voor ons om even die lijn neer te leggen, te snuiven en vervolgens helemaal uit je plaat te gaan. Dat is ook niet hoe moeder Natuur het heeft verzonnen. Dan komen we bij het laatste punt aan. De reden waarom je op deze video hebt geklikt, de reden waarom je deze video kijkt. Dan komen we aan bij suiker. Als wij vijf appels eten, tien appels eten, krijgen we best wel een hoeveelheid suiker binnen. En dan heb ik het niet over de appels die tegenwoordig eh, worden gemaakt, want het slaat tegenwoordig nergens meer op. In sommige appels zit 10 gram suiker. Als we terugkijken naar 1990, 1980, zat er misschien 1, 2 gram in. Als wij over de origine, naar de originele appels kijken, die gewoon in de natuur groeien. Die niet door ons zijn gekweekt. Krijgen we een paar gram suiker binnen. Maar na die vijf of na die tien appels, zat je simpelweg gewoon vol. Die appels die komen in je neus uit. Als ik drie appels eet, kan ik het vergeten. Maar wij kunnen ook, dit kunnen wij weer puurder maken. Wij kunnen bijvoorbeeld die appels allemaal stampen. En we maken er appelsap van. Als we al die appels uitpersen, krijgen we weer een puurder extract. Vloeibaar. Krijgen wij... Appelsap. Dan kan je lichaam ook niet meer zeggen, Raymond, ho, je zit vol. Nee, we blijven lekker drinken, want dat is vrij makkelijk. Als wij daarna naar suikerriet kijken. Suikerriet was uh, jarenlang het, de grondstof voor onze suikerklontjes, voor onze suikerproductie. Uh, tegenwoordig is dat niet meer zo. Als je naar het suikerriet kijkt, helemaal back in the days, echt uh, nog voor onze jaartelling. Ik geloof in India, pin me er niet precies op vast, ik geloof in India dat de mensen daar op suikerriet aan het kouwen waren. Want op een gegeven moment kwamen de mensen er ook achter van hey, ik heb honger, ik heb snel uh, brandstof nodig, dus ik ga op iets lopen kouwen, op iets eten. En toen kwamen ze achter dat je op suikerriet prima kon kouwen. Je was erop aan het kouwen, er kwam een, een, een zoete vloeistof, oftewel suiker in je mond en dat was lekker. Dat koude vergt nogal wat speeksel, vergt nogal wat werk. En je krijgt dus belangen na een, een korte tijd niet zo gigantisch veel suiker binnen. Maar de mensheid was weer eens een keer te slim. En die wil moedertje natuur nog eens een keer omzeilen. En die gaat het suikerriet gaan ze verwerken. Nou, vervolgens bla bla werd het verwerkt. We maakten er de suikerklontjes van. Later begonnen we met bieten. Normale rode bieten. Um, die werden ook weer begonnen we te kweken, begonnen we suikerbieten te maken. Dat is dus een, eigenlijk een aftreksel van een normale biet. En dan hebben wij een speciaal product gekweekt... wat een pure hoeveelheid suiker bevat. Eén biet bevat ongeveer 70 gram suiker. Daar kunnen wij 70 gram suiker uithalen. Dus wij hebben dus ten eerste een product gekweekt. Al niet zoals moeder natuurlijk bedoelde, wat puur suiker bevat. Vervolgens snijden we die suikerbiet in allemaal stukken... ...gaat in een gigantisch grote opslag met water... ...zodat al het suiker daar wordt uit onttrokken. Vervolgens gooiden we wat kristalletjes bij. De welbekende kristalsuiker, wij we gooien wat kristalletjes bij. Het wordt allemaal gefermenteerd, het wordt verhit, noem maar op. Vervolgens komt er een vloeistof uit. Een heel, heel, heel suikerrijke vloeistof. Dat gaat vervolgens in een gigantische droger met een machine... ...en dan komt er kristalsuiker uit. Dus we hebben een nep gekweekt product. Vervolgens bewerken we dat helemaal machinaal. Hoe is het dan voor ons nog mogelijk? Hoe is het voor ons lichaam dan nog mogelijk om te zeggen... Raymond, je moet dat suikerklontje niet nemen, want ik raak vol. Dat is compleet onmogelijk. Compleet. Het suikerklontje kan je kopen in de Albert Heijn... In Diumbo, in welke supermarkt dan ook. Het is legaal. En het enige wat jij hoeft te doen is het suikerklontje te pakken en in je koffie of je thee te gooien. Of het simpelweg in je colablikje te verwerken. Het puurste van het puurste product. En je hoeft er nul energie in te steken. Je hoeft niet op die bladeren te gaan zitten kouwen. Je hoeft niet al die bessen op te eten. Je hoeft niet de vezels te eten die er ooit in zaten. Niet de koldaat, de eiwitten, vetten. Wat dan ook. Je kan het gewoon pakken. En binnen een handomdraai in je suiker kan ergens ingooien. Het is voor ons lichaam dus onmogelijk om sterk genoeg te zijn. Dat moet je niet eten. Tenzij je mindset goed is. Tenzij je mindset goed staat ingesteld. Dat is de reden waarom mijn kanaal Total Strength heten zoals jullie. Het gaat niet alleen om het lichaam, maar het gaat ook om de geest. Het is belachelijk dat dit product eigenlijk zo erg wordt aangeprezen... Um, en dat je het gewoon eigenlijk op een legale manier kan kopen. Maar als je simpelweg teruggaat, je gaat helemaal back in the days. En je luistert nog eens goed naar dit verhaal wat ik net vertel. Hebben we dus een net product gemaakt. Wat we vervolgens helemaal, helemaal raffineren. Helemaal makkelijk maken om te consumeren. En je zet zo'n doosje van 100 suikerklontjes op je tafel. En je eet het op. Remel Schuld, Total Strength, Ignite Your Fire and Grow Stronger.